Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast van de kinderbijbel van bijbelshandboek.nl De vorige keer hadden we het over Hagar, de slavin van Sarai. Weet je nog dat ze zwanger was geworden door Abraham en dat ze daarna heel vervelend begon te doen tegen Sarai? En dat Sarai daar helemaal niet blij mee was en ook heel lelijk tegen Hagar ging doen? Ze deed dat zo erg dat Hagar moest vluchten. Ze vluchtte naar de woestijn. Na lang lopen kwam Hagar bij een waterput en daar ging ze zitten. Ze was zo moe, ze kon niet meer. Toen kwam de boodschapper van God bij haar. In de Bijbel wordt die boodschapper de engel des heren genoemd. En die engel die vroeg aan Hagar, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? En Hagar zei, ik ben op de vlucht, want ik ben weggelopen bij Sarai. Maar dat was blijkbaar niet de bedoeling van God. Want de engel zei, jij bent de slavin van Sarai en je zult naar haar terug moeten gaan. Je zult alles moeten doen wat ze zegt. En hij zei ook, je bent zwanger en je zult een zoon krijgen. Je moet jouw zoon Ismaël noemen. Want ik, de Heer, heb gehoord hoe verdrietig jij bent. En de naam Ismaël betekent God hoort. Ismaël zal erg sterk zijn, maar ook heel brutaal. Hij zal altijd doen wat hij zelf wil en hij zal snel ruzie maken met anderen. Maar ik zal ervoor zorgen dat er uit jou en uit hem een hele grote familie zal ontstaan. Jouw familie zal een volk worden dat niet te tellen is. Hagar was de Heer heel dankbaar. Zij had niet aan God gedacht, maar God wel aan haar. Zij zei, u bent een God die de mensen ziet. Ik heb gemerkt dat u ook mij ziet. En Hagar ging daarna terug naar Abram en Sarai en ze probeerden zo goed mogelijk daar alles weer te doen wat Sarai aan haar vroeg. Een paar maanden later kreeg Hagar haar beloofde zoon en Abraham noemde hem Ismaël, precies zoals God het had gezegd. Eindelijk had Abraham een zoon. Hij was toen al 86 jaar. Kun je je voorstellen hoe blij en hoe gelukkig hij was? Een hele tijd later, toen Ismaël al 13 jaar was, waren Abraham en Sarai al erg oud geworden. Abraham was 99, bijna 100 jaar. En Sarai was 89. Veel te oud om zelf nog kinderen te krijgen. Ja toch? Maar op een dag kwam de Heer weer bij Abraham. God zei tegen Abraham, je krijgt een nieuwe naam. Vanaf nu heet je niet meer Abram, maar Abraham. En jullie krijgen veel nakomelingen, heel veel familie. En het land Kanaan zal altijd van jou en jouw familie zijn. Alweer beloofde de Heer dus dat Abraham een grote familie zou krijgen. God stelde toen ook de besnijdenis in, als een teken van die belofte en dat verbond met Abraham. En God zei ook, Sarai krijgt ook een nieuwe naam. Zij heet nu Sarah. En zij zal jou een zoon geven. Over een jaar zullen jullie je eigen zoon krijgen. Abraham moest hier nu wel een beetje om lachen. En hij zei tegen God, ik ben dan 100 jaar en Sarah is dan al 90. Kunnen wij dan nog een kind krijgen? En hoe gaat het dan met Ismaël? We hebben nu toch eigenlijk al een kind? Maar God zei, het is echt waar Abraham, Sarah zal over een jaar een kind krijgen. Jullie eigen zoon. En jullie moeten hem Isaac noemen. Want dat betekent hij lacht. Die naam zal jou eraan herinneren dat je nu zo moet lachen. Maar Ismaël is natuurlijk ook jouw zoon. En met hem zal het gewoon goed gaan. Maar Isaac is de beloofde zoon. Met hem zal mijn verbond verder gaan. Daarna stopte de Heer met spreken en ging terug naar de hemel. En hoe het verder gaat, dat hoor je de volgende keer. Bye.